Ik werk nu uitvoerend vijf uur per week en met wat dingen eromheen, misschien 16 tot 20 max. En dat betekent dat ik veel meer rust heb, a voor mezelf, maar alle tijden voor mijn kinderen. En dat vind ik, ja, die tijd komt nooit meer terug. Dus ja, voor mij heeft het heel veel opgeleverd. Nou, dus dat betekent dat ik in nou ja, uh, ruim een half jaar, drie kwart jaar, uh, bijna twee ton heb omgezet. En dat is echt bizar, dat had ik eigenlijk zelf ook niet uh, ja, voor ogen gehad toen ik startte. Wel gehoopt. Maar niet gedacht. Ik ben uh, Mirjam Slijkman, ik kom uit Zwaag uh, en ik ben uh, high-end business coach voor uh, ondernemers. Zeg maar ambitieuze ondernemers die een doorbraak willen creëren met hun bedrijf. En hun bedrijf ten dienste willen laten staan van hun ideale leven. Ik kwam hier uh, 2,5 jaar geleden binnen uh, bij Laura voor de eerst. maakte ik uh, kennis met haar en haar bedrijf. En ik kwam uit de zorg, ik was manager uit de zorg en voor mij ging er echt een hele nieuwe wereld open. Ik had eigenlijk helemaal geen kaas gegeten van verdienmodellen, verkopen, en alles wat daarmee te maken had. Dus als een spons zoog ik alles op en uh, ik was erg zoekende. Uh, mijn huidige werk gaf op dat moment geen voldoening meer, dus wat wil ik dan precies gaan doen? Ik was op zoek naar zingeving en uh, ik dacht ik ga businesscoach worden. Daar voel ik iets bij. Dus toen heb ik eerst de certificeringsopleiding gedaan bij Laura voor salescoach. Ontzettend veel geleerd. Ik heb binnen zes weken mijn bedrijf opgebouwd waar ik 15.000 euro omzette. Maar het allerbelangrijkste nog dat ik echt iets deed en klanten kon helpen waar ik super blij mee was. Nou ja, toen ging het verder en had ik een nieuwe uitdaging. Ik werd zwanger, dus ik heb een prachtige dochter mogen verwelkomen. Vorig jaar februari. En ik had een nieuwe uitdaging. Hoe combineer ik mijn grote ambitie met heel goed verdienen en heel veel vrije tijd. Nou, en dat is waarop ik getriggerd ben bij Laura. A, dat ze mij super aanspreekt op mijn ambitie, maar B, ook echt dat high-end ondernemen, veel meer verdienen in minder tijd. En voor mij, om dat te combineren met mijn gezin en mijn ambitie, en het stuk dat ik gewoon alles, de keuzes kan hebben wat ik wil doen, is voor mij echt super ideaal. Elke keuze vond ik superspannend. De eerste keer, ook om te gaan investeren, vond ik superspannend, ondanks dat ik voelde dat zij echt de persoon was die mij verder kon helpen. En dat ik instapte in het programma van High in het ondernemen, dat was echt wel een, uh, ja, heb ik echt wel over na moeten denken. En volgens mij heb ik ook met iedereen gevraagd, wat heb je eruit gehaald en gaat het echt lukken? En spannend, terwijl ik eigenlijk besefte dat het, ja, ik moest gewoon voor mezelf gaan durven staan. En het vraagt gewoon moed om zo'n keuze te maken. Uh, Even Laura ook bevraagd en die gaf heel erg vertrouwen van, hoezo denk je dat het niet lukt? Wat als nou gewoon wel gaat lukken? Waarom ga je ervan uit dat het niet lukt? En hoeveel wil je dan verdienen? En ik zei een ton. En waren zei ze, waarom geen 2,5 ton of 5 ton? Dan dacht ik, ja, dit is wel wat ik nodig heb. Precies dit stuk, ja, naast de kennis en vaardigheden die ik ga leren, is hetgeen wat mij gaat helpen om de stappen te nemen om echt groter mijn bedrijf te laten groeien. Ik heb voor Laura gekozen omdat ze mij echt uitdaagt in mijn ondernemerschap. En echt aanspreekt op ambitie. Uh, heel veel mensen, ik, ja, ik wil altijd snel en verder. En dat mag bij Laura, voor mijn gevoel. Uh, heel veel mensen zeiden altijd, is het rustig of nou, is het niet goed? En uh, ja, juist dat stuk, die uitdaging, naast haar kennis natuurlijk op het high-end ondernemen. Wat voor mij super interessant is, omdat ik gewoon veel meer kan verdienen in minder tijd. Hoe combineer ik effectiviteit met kwaliteit en rust en heel goed verdienen? Ja, die twee dingen hebben mij getriggerd waarom ik toch voor Laura ga. Dat ze je continu uitdaagt, kritisch is maar alles uit jezelf haalt en uit mijn bedrijf. Nou, als je kleine stappen wil maken, dan zou ik niet bij Laura gaan. Maar als je echt die grote stap wil maken die doorbraak met je bedrijf... zij kan je echt veel groter laten denken... en ze helpt je ook echt de resultaten te behalen. Ja, door je te coachen, opnieuw kritisch uit te dagen... de kennis te geven, de stappen te nemen. En ook ja, met haar sidekick Monique is dat echt een ultieme combinatie. Zij zijn samen een ultiem team. Ik heb nog nooit zoveel vrije tijd gehad met mijn kinderen...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 Dus ik hoef niet te kiezen tussen mijn gezinsleven of mijn bedrijf. En dat, daar ben ik wel echt heel dankbaar voor. Het meest trots ben ik op dat ik de stappen heb gemaakt en het heb aangedurfd om, uh, ondanks de angst die ik voelde, het toch te gaan doen. En uh, ja, ik kan wel zeggen, denk ik, dat dat maakt dat ik nu ook een succesvol bedrijf heb. Absoluut, de kennis en vaardigheden zijn nodig. Maar het belangrijkste van business coaching, dat stel ik ook altijd tegen mijn klant, is A, dat je laat coachen, dat je investeert. Ook die mindset heb ik me helemaal eigen gemaakt. Dacht ik vroeger heel anders over, spannend. Nu kijk ik meer naar wat het oplevert. Ja, maar dat het echt de moed, durf en lef vraagt om een stap te nemen, om voor jezelf te durven gaan. En als je die, uh, ja, die uitdagingen continu aangaat, dan maakt het dat je steeds stappen neemt en dat je dus echt een succesvol bedrijf neer kan zetten.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 En dat, ja, dat varieert soms van 45.000 op één dag tot uh, uh, uh, een nieuw product wat ik in de markt zet uh, binnen zes weken 70.000 euro omgezet. Ja. En dat is prachtig, maar daarnaast misschien nog wat allerbelangrijkste, dat ik nu echt werk met leuke ambitieuze klanten op een hoog niveau. en ja, Wat past bij mijn ambitie, mijn drive en mijn snelheid. Wat vind ik het beste aan Laura? Uh, ja, ik vind haar super sterk in het, uh, het uitdagende stuk. In het uitdagen van jezelf. Om uit je comfortzone te komen. En uh, jezelf echt stappen verder te helpen uh, die jij zelf niet voor mogelijk had. En ze geeft je het volste vertrouwen om te kunnen dat er veel meer in zit in jou en jouw bedrijf. En dat maakt ze ook waar.